De volgende speler, een van de elf uh, nieuwelingen en uh, niet uh, de geringste, mag ik wel zeggen. Stel je maar even voor. Uh, Tarek Evren, uh, 24 jaar inmiddels. Uh, ik kom uit uh, Bunschoten spakenburg en uh, sinds dit seizoen uh, actief bij uh, DVS. Ja, en volgens mij heb je daar ook nog uh, bij gespeeld, hè? bij IJsselmeervolgens, of niet? Ik was vrij jong, ik was 9, tot aan mijn 9 heb ik bij IJsselmeervolgens gespeeld en toen uh, vertrok ik naar Vitesse. Ja. Ik herinner ja. me niet heel veel meer, hoor, maar... Ja, ja. Maar uh, bij uh, Vitesse, daar ben je volgens mij ook wel bekende hier van DVS uh, tegengekomen. Klopt dat of niet? Bij Vitesse? Bij Vitesse, bij Jonker. -Vite nee, Jeremy Jonker niet? Oh, Jerry. Ja, ja, Jerry, ja. Zat, maar Jerry was een jaar ouder, dus die heb ik... Uh, ja, ik kwam hem wel tegen natuurlijk, maar we zaten niet samen in hetzelfde team of zo. Ja, wel frappant dat je nu uh, het centrale duo uh, uh, ja. vormt daarmee. Ja, leuk eigenlijk toch? Ja, ja dat is toch prachtig. Goed, ja. Ja, is ja. ja, Je hebt ook voor Turkije uh, gespeeld, hè? Onder oh. de 15 en uh, onder ja. de 17. Uh, ja, klopt. Ja, dat ja, ja, is mooi. Ja, waar, waar, waar, is het, uh, waar is het gestopt? Uh, en, wa en wa waar het fout is gegaan ja, en waarom? <laughs> ja, nee, ik bedoel, uh, ja, dingen lopen nou eenmaal zoals ze gaan, denk ik. En ik, ik zie het denk ik niet als, als fout gegaan of wat dan ook. En ik ben ook heel blij dat ik hier uh, terecht ben gekomen hoor. Dus uh, ja. Nee. Prima, maar op een gegeven moment kwam je bij Jong Almere, dacht ik. En heb je toen ook nog een seizoen met Adriaan Kruijs hier gespeeld? Of ik niet? Heb mijn eerste seizoen bij Almere City heb ik met Adriaan gespeeld. Dus vandaar kende ik Adriaan al, ja. Dus de eerste training ook hier waren we gelijk van, hij appte mij. En uh, toen hij zag dat ik hier naartoe kwam, was het van, oh je komt er weer achterna. En, uh... Het was een beetje lachen. Ja, geweldig. Ja, ja, leuk. ja Maar mo mooi dat je hier dus uh, met, met, ja, met uh, jongens die je allemaal kent van, uh, van het verleden, nu echt een uh, team uh, aan het vormen bent. Ja. Uh, en daar lijkt het ook uh, steeds meer uh, van te komen. Hè? Een goed team. Ja, de voetbalwereld is een, is een kleine wereld. En uh, je komt elkaar tegen en dan nog een keer ergens en dan weer een jaar of twee niet. En, maar inderdaad, nu we elkaar hier allemaal bij DVS... Uh, we tegen zijn gekomen. Ja, ik denk dat we er een mooi geel van aan het maken zijn. Een mooi Zeker. collectief. Mooi, een, een jaartje of vijf uh, het liefst. Wat, joh? Dat zijn jouw woorden Piet, maar... Dan even ik, naar uh, de tweede divisie en dan... Uh, Heeft dat vijf jaar nodig? Veel, geniet ik hoop nee, niet. <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee, maar over vijf jaar kampioen tweede divisie en volgend jaar. Oh, oké, ja, dat is een mooie ambitie. Lijkt me mooi, nee, Die deel ja. ik. Hey, um, je hebt het naar je zin. Hier. Ik heb het prima naar mijn zin, ik ben erg blij en uh, de mensen hier uh, van de club zijn warme mensen, leuke mensen, ze helpen me overal bij. Het is natuurlijk mijn eerste jaar hier binnen een amateurvereniging ook en er zijn veel dingen waar ik aan moest wennen, maar van de spelersgroep tot de technische staf, iedereen heeft me echt goed geholpen. Technische commissie, ook Edmund. En ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben heel, ik ben heel blij. Ja. En je bent helemaal blessurevrij. Ja. Mijn schouder zit momenteel ingepakt hier. Maar jij gaat dit uitzenden. Van zaterdag mogen ze het niet <laughs> weten, natuurlijk. Dus nee, eigenlijk nee, niet nee, maar goed. Ik heb nergens last van. Je hebt goed. nergens last van. Hè? Ja, nee, dat, nee, dat bleek ook afgelopen uh, zaterdag. Want uh, die, het ging heel lekker. Het ging goed, we hebben gewonnen. Dat is nog mooier meegenomen, natuurlijk. Maar ook nee, persoonlijk ging het ook goed. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik denk dat ik nog even een paar. Paar stappen moet maken maar nee we, we komen, er wel. We komen ja, en, er wel. En waarom uh, moest je nog een paar stappen maken? O, heeft dat met corona ook te maken dat je dat je even een tijd eruit bent geweest of? Ja je, je mist wat ritme je hebt natuurlijk vier, vier vijf maanden bijna gewoon, ja, geen wedstrijd gespeeld en dan natuurlijk dit was mijn eerste 90 minuten sinds ja, vijf maanden dus dat is, uh, dat is weer even wennen maar ja. na een paar keer 90 minuten dan uh, zit dat wel weer goed.